Barbecue, dat is meer dan alleen maar gewoon grillen. Je kunt als je in tijdsnood zit zeker een zak houtskool kopen. Maar ik vind het ook leuk op zondag met de familie een beetje hout in brand te steken. Dat op al zijn gemak gewoon heel rustig houtskool laten worden en daar vervolgens groente, vis of vlees op garen. Je begint altijd met klein hout, dat steekt aan en als dat mooi in brand is, dan sluit het af met een stevige blok hout voor houtskool te maken.